Uh, Pride Leeuwarden dit jaar was een uh, evenement op de 26e mei die de vrijheid en liefde vierde. En dat bestond uit een parade en uit een uh, evenement met uh, daar aansluitend allemaal andere in de stad. Nou, Pride Leeuwarden is, uh, het is natuurlijk de Pride, het is trots, het is grutsk. En het gaat om het vieren van de diversiteit van mensen. Nou, het grootste succes dit jaar is, is dat we eindelijk uh, zijn gegroeid naar een hele grote organisatie met veel partijen die het uh, net zo belangrijk vinden als wij. En daarnaast is het evenement zelf heel erg gegroeid. Dat komt ook door de samenwerking met het Vriesstraatfestival, maar ook door alle mensen uh, vanuit de stad en uit de zee die, uh, die het groot maken. Dus meer boten, meer mensen langs de meer mensen die feest vieren.